Goedemorgen lieve kijkers, lieve YouTubers. Zondagmorgen praat, we zijn er weer. Oh, gisteren een leuke dag gehad. Gisteren met wat vrienden naar, uh, naar Duitsland geweest, naar Kleef. Hebben we hebben wat dingetjes uh, gedaan, dingen gekocht. En uh, ook uh, dingen gekocht die we straks weer gaan gebruiken samen met Fabienne. Voor wat andere vlogjes, dat is weer nice. Lekker dagje gisteren. Dus daar gaan we. maar binnenkort weer eens iets over doen. Nee, Jij mag niet zakken. Oh oh. oh oh. Oh oh. Zo. Nou, dat was een beetje los. Sorry daarvoor. Dat kan maar gebeuren, dat is nadat je in de auto zit. Ik kan die een keer los schieten. Dat is niet bedoeling, maar helaas. Zo, even snel drie rondjes gelopen. Het was uh, vroeg vandaag. Uh, Om de nooit reden dat ik zo meteen weer naar Juliana moet, naar Malden. Ik ben natuurlijk met de voorbereiding voor de competitie. Want dan is deze trainer die wel de eerste uh, twee weken in zicht krijgen wat hij aan uh, spelersmateriaal heeft. Natuurlijk uh, heeft hij uh, gesprekken gevoerd voordat, ze, uh, voordat hij kwam, dus een nieuwe trainer. Um, maar goed, hij wil dat graag op deze manier. Oké, okay, nou dat kan. Als verzorger hoor je daar dan ook gewoon bij te zijn. Um, nou, dan komt er vandaag weer iets, uh, iets leuks uh, thuis. Dat dus, dus is niet zozeer uh, van belang voor jullie. Wel weer genot voor ons. <laughs> dus dat is wel, uh, wel heel erg lekker, heel erg leuk. Net weer eventjes, uh, drie rondjes uh, op tempo uh, gelopen. Dat ging eigenlijk best, best lekker, uh, gemiddelde tempo kwam ik op uh, 6 minuten 6 per kilometer. Mijn uh, maximale tempo was, let wel, 5,39 minuten per kilometer. Uh, als ik dat afweeg naar het begin, toen ik uh, vorig jaar was, uh, was, gaan, uh, of, uh, was gelopen, zat ik voor 7 minuten. Sterker nog, zat ik boven de 7 minuten. Dus ik, uh, ik vind het voor mezelf uh, een hele dikke waard. Wat ik doe, natuurlijk me afvallen dat ik twee twee weegschaar staan. Vorige week was het niet helemaal joogvol. Oké, okay, uh, daar heb ik het ook over gehad. Dat uh, had met mij te maken. Ik had wel leuke dingetjes gehad. Uh, ja, ja, iets uh, te vaak uh, aan het snoepen gegaan. Uh, met eten niet helemaal uh, netjes opgelet. Ja, dan merk je dat. Deze week wel weer uh, goed opgelet. Gekeken wat ik gegeten heb, niet te veel. Eén uh, keer een pizzaatje gedaan, uh, dat had weer met de omstandigheden te maken met ziekenhuisbezoek, bla bla bla bla. Laat thuis, niet meer uh, geen, geen zimmer of geen temper om te koken als je om, uh, om 9 uur s'avonds thuis komt. Uh, dus ja, nou ja, dat ongeveer. And, uh, Nu ga ik naar huis. Een kort praatje. Als ik thuis ben ga ik eigenlijk meteen stoppen. Ik ga geen napraatje of geen dingetje meer daarna. Want ja, ik moet zometeen douchen, omkleden en dan moet ik rond half tien, tien of half tien alweer in de auto zitten om naar jullie aan te rijden. Rond een uur of tien wil ik daar zijn. Een uurtje van tevoren. Dan hebben we speler's tijd die bij mij komen voor het masseren. Oké, okay, nou zijn er nog wel niet zo heel erg veel geblesseerde CQ uh, uh, voor andere zaken. Dus dat er weer een stuk. Echter, ja, ik vind gewoon dat ik er, dat ik er moet zijn. Oké, okay, laat het dan bij je spreken tien over tien zijn. Ik kan kan nog. Kwart over tien in dit geval is het uiterste. is echt het uiterste. Dan moet ik er zijn. Dus dan wordt daar weer even hurry-up. Ik kan uh, mijn restoefeningen, mijn buikspieloefeningen vandaag dus niet doen. Dat is dan weer het nadeel dat uh, de trainer uh, zo vroeg uh, traint. Uh, dus ja, nou ja, maar goed, dat is, dat is nu twee weken. En uh, dan hebben we twee weken even rust, dus dan kan ik weer wel gewoon oefeningen doen. En uh, dan ga ik uh, waarschijnlijk ook als het mooi weer is, lekker met Fabienne een eentje mooi rijden. Want ja, daarvoor zijn we gisteren ook in Duitsland geweest. Maar dat zien jullie natuurlijk in een andere vlog, die wat langer gaat duren. Wat we gisteren hebben gedaan. Maar die ga ik bewerken. Zoals gewoonlijk. Deze ga ik uh, niet bewerken. Gaat gewoon zo sector op. Zonder bewerking, zonder iets. het maakt niet uit. Alles gaat er gewoon op. Uh, ik vind het leuk om, om dat te doen. Om gewoon uh, alles bezig uh, te houden. Het moment van de dag. Wat in, het, uh, wat in mijn hoofd uh, opkomt uh, Gaat goed. Uh, dat andere wil ik toch wel een beetje mixen. Om het dan, omdat het wat langere video's zijn. Wat mooier te maken. Uh, wat interessant te maken met een muziek eronder of iets ergens. Nou, nu doe ik gewoon helemaal niks. Gewoon koud en gaat erop. Doe hem daar op de laptop. Of straks op de laptop. Gaat die koud op, uh, op YouTube. En dan kunnen jullie kijken wat ik uh, vandaag te melden heb. Uh, nogmaals, ook voor de andere keren. Uh, vind je het hartstikke leuk? weet je het vaker kijken of dat ik het uh, uh, vaker ga doen? Natuurlijk wil ik het altijd vol blijven houden. Uh, graag een reactie uh, hier beneden. En dan zie ik graag een blauw duimpje omhoog. abonneer op dit kanaal. De stofjes. En dan uh, zie ik jullie de volgende keer weer terug. Ik zeg, ciao!